Binnenkort krijg ik mijn eigen huisje. Na een hele lange tijd ben ik enorm trots dat ik nu mijn eigen plekje krijg. Ik heb in een 24 uursopvang opvang gewoond. Ik ben daarna doorgestroomd naar een pand met drie personen. En nu is het wel fijn om mijn eigen plekje te hebben. Ik weet ook dat ik een opleiding kan gaan volgen vanaf september. Dat ik daar aan het werk kan op Marjella wonen. Dat is de plaats waar ik ga wonen. En uh, mijn kinderen kunnen daar komen logeren. Ik heb geen last meer van huisgenoten. En, uh, ja, dat lijkt me heerlijk. Ik heb een lange weg afgelegd om er te komen. Maar dat maakt me ook wel weer enorm trots dat ik weet uh, wat ik ervoor heb gedaan en dat het me toch wel gelukt is.